live stream van ondernemers onderweg in de bibliotheek in Dordrecht. We zijn in Café America en we hebben hier aan tafel zitten een aantal gasten. Maar ik begin even met voorstellen van mijn collega Sharon. Ja, hartstikke leuk. Sharon is vandaag degene die, uh, die jullie communicatie heeft met deze tafel. Heb je iets te vragen? Heb je iets te zeggen? Doe het via de chat. Zij reageert zo snel mogelijk en zorgt ervoor dat jouw vraag meer hier terecht uh. We beginnen vandaag met, uh, met Stacey Zedorg, inderdaad het boek Brain for Speaking, net op de markt. Waarom nou Brain for Speaking in uh, dit programma? Heel simpel, we leven in een bizarre tijd. We gaan zijn van alles aan het veranderen aan de manier waarop we ondernemen, de manier waarop we zaken doen. Heel veel dingen gaan we online doen, we gaan cursussen online geven, we gaan workshops online geven, we gaan dit soort dingen online doen. Geloof me, ik vind het toon een. <lacht> Uh, Stacy, ja. vertel eens even over jouw boek. Ja, het grappige ervan is dat ik, toen ik dit boek begon te schrijven vorig jaar, 2019, dat is natuurlijk een, ja, een, een apart jaar blijkt nu, hè, want het was voor corona. Maar toen wist ik niet dat, dat bij het verschijnen van het boek, dat het zo een groot item zou zijn, Brain for Speaking. Hè, dat het spreken überhaupt, want het is eigenlijk geen tijd geweest dat het voor ondernemers zo belangrijk was om te kunnen spreken. Ja, want we hebben allemaal ons verhaal als ondernemer, je product heeft een verhaal, je dienst heeft een verhaal en dat, dat verhaal moet verteld worden en dat is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Inderdaad, zoals jij al zei, met, met allerlei online trainingen, webinars, uh, Zoom trainingen, videomarketing, mensen moeten zichzelf kunnen laten zien en verder online. Dus uh, vandaar dat ik het moet heb beschreven. Het gaat niet zozeer over de techniek van het spreken, als wel over de presence. Bij het spelen. Hoe kom je over? Hoe is jouw energie als jij aan het praten bent? Want dat is wat mensen aanvoelen. Mensen voelen energetisch aan waar je staat en of je verhaal geloofwaardig is en of jij goed overkomt. En op die trucs, die, die sleutels, die beschrijf ik in, uh, in de wereld. Ja. Miranda, jij reageerde op de oproep op LinkedIn om hier aan tafel te komen zitten. Uh, kun je kort vertellen waarom je erop reageerde? Wat schrikken die Ja, wat schrikken die al? dan moeten we terug naar gisteravond. hè. <laughs> ja. Um, wat schrikken mij? Nou, jullie vroegen om een ondernemer die vandaag plaats wilde nemen. Um, ik dacht eigenlijk toen ik zag Body Mind, als ik de goede volgorde neem Attitude. Ja, ik vond het vooral gewoon heel erg interessant um, om te kijken hoe dat, ja, hoe dat jij daar zeg maar in staat. Wat ja. voor jou uh, Body Mind Attitude is. Dat uh, vind ik een heel interessant onderwerp. Ja, en, en uh, Christa, jij werd gisteren helemaal overvallen. Ja. Ik, uh, uh, ik kreeg een telefoon op, uh, van Christa gisteren. En, uh, uh, want Christa is bezig met opnames van mensen, uh, van, van andere ondernemers. Ja. Ze staat achter de camera, dus ik had haar aan de telefoon gisteren. En het eerste wat ze zei is: Wil je nu een camera vooral voor de camera zetten? <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, ja. Als jij achter de camera staat, dan is het voor jou natuurlijk heel belangrijk dat je die mensen voor de camera helpt bij die presence. Ja, Waar ja. het net aanweest. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, kun jij op dit moment uh, uh, misschien een ervaring delen over presence dat jij wat je onlangs hebt meegemaakt in je werk? Uh, ja, dat kan ik zoveel zeggen eigenlijk. <laughs> um, nou, de, de recentste is van Rian Jonkers. Die, had, uh, die heeft een prachtig verhaal van haar bedrijf en uh, nou, we zaten heel erg stoeien van hoe brengen we dit beeldend goed op beeld. Want als je gaat praten, dan kan iedereen, maar ja, dan raak je al heel snel afgeluid. en denk denkt, nou oké, okay, leuk, klik weg. Dus ik zei tegen haar misschien moeten we iets toevoegen. Nou, ze had het zat heel erg over balans, dus op een gegeven moment zat ik zo en denk ach, oh, een weegschaal. En dan hebben we eigenlijk, hebben we dan met, een, met woorden uitgeschreven bemoord. Is ze van de camera weggelopen? Dat is eigenlijk best wel raar als promotievideo. En vervolgens ging ze achter een, uh, een weegschaal zitten en ze, uh, tijdens dat verhaal maakte ze gebruik van de, van de weegschaal. En ik, uh, het is een video van twee minuten, dat klinkt heel lang, maar zij vertelt het echt op een manier dat helemaal bij haar bedrijf past. Dus haar, en ze krijgt ook als feedback terug: van, Oh, wat mooi die weegschaal! Uh, het is helemaal jou en ja, is, en daar hadden we eigenlijk de plekken daar even nog bij bedacht. Hoe zij naar de beest gaat, die woorden op een bord. Want daar hebben we helemaal niet van voor uitgeschreven. Ik ben ook van uh, Into the Moment. Mm -hmm. En dat was wel echt uh, mooi. Ze krijgt heel veel positieve feedback. En na twee dagen was het dan weer een keer bekeken wow. voor haar. Dus dat vond ik ja. wel echt heel erg tof. En uh, ik, ja, ik gun nou juist dat je jezelf op camera staat. Want je moet niet doen als je vrij de president bent of wie dan ook. Dat ben jij niet. Jij bent jij en dat wil ik op beeld brengen. En daarom is ook de motto zien wat je niet ziet, Want je innerlijk zie je niet altijd. En dat wil ik wel weer, niet letterlijk, maar wel ja. uitzeggen. Het mooie van wat je eigenlijk vertelt is, is, is dat, dat jij een manier hebt bedacht of jullie een manier hebben bedacht waarop zij zo relaxed mogelijk zichzelf kan blijven. He, dus haar brein blijft openstaan voor wie zij is, in plaats van dat die zich afsluit. Want dat gebeurt vaak door stress, door mensen die ja. moeten spreken of voor een camera praten. Dan gaat het brein anders werken en dan heb je dus niet de brain van speaking. Terwijl als je door wat reden ook relaxed kan blijven en in je centrum kan blijven, dan ben je veel rustiger. Kom je veel rustiger over en dan kan je je verhaal vertellen. En iedereen voelt dat energetisch aan. Dat is, dat is mooi. De hoe je dit is niet erg. Als je het mooie is ook, wij kennen elkaar ook best goed. Dus ja. Het was ook eerst vijf minuten, daar is gewoon, gewoon de kletsen toen, oh, we moeten wel echt iets gaan doen. Ja, ja. Maar wat is dat nou niet het geval? Wat als je elkaar nou niet kent? Wat dan? Nou ja, het is, het is, op het beginnen is het heel belangrijk dat je, dat je jezelf heel goed kent. Hè? Dat, je, dat je weet, oké, okay, hoe, hoe ben ik uh, in, in, in, in, in wat ik moet gaan doen. Want met, ik ken heel mensen die kunnen heel goed spreken. Je kunt heel goed gesprekken voeren één op één of met z'n tweeën, maar zodra ze voor het publiek staan, klappen ze dicht. Of zodra ze voor een camera staan, klappen ze ook dicht. En om te beginnen moet je dat van jezelf weten. En vervolgens ga je dan daarmee aan het werk, waardoor je die blackout voorkomt. Want als je eenmaal in die situatie zit, je zit in de stress, dan is het wel een klus om daar weer uit te doen. Ja, dat ja, en dat beschrijft dus ook in het boek, hoe je het beste daarmee om kan gaan, waardoor je aan de voorkant van die ervaring staat, in plaats van dat je het moet gaan oplossen, in het moment zelf, want je energie is merkbaar, men voelt direct dat er iets aan de hand is. Ja, ik krijg er te zeggen. Nou ja, wat je zegt, je voelt direct als er iets aan de hand is. Maar dat is nou vaak ook een dilemma, dat voelt niet iedereen. Hmm. Terwijl je het dan vaak, je had net over de binnenkant, je ziet dan vaak iemand aan de buitenkant, wat daar inderdaad gebeurt. Alleen ja, als die zelf zich niet kan herpakken, ja, ja dan kun je wel een punt hebben op de ja, bodem. Ja. Ja. Dit is eigenlijk waar we als ondernemer nu in deze tijd juist bij stil moeten staan. Kijk ik zelf als performer, want ik heb ik heb hier een slide meegenomen waar je kunt zien wat ik al 30 jaar doe, op het podium eigenlijk. Is, ik weet hoe het is om met je energie uh, aan het werk te gaan. Ik weet hoe het is de interactie tussen jou en je publiek. Ook in videoclips, ook in, in, in interviews. Dat, die kennis heb ik allemaal verwerkt in onze trainingen en Mag, mag ik even eens vragen, we hebben het over de slide, we zien de mensen thuis die slide ook uh, Ja, rechts onder klein. Wat gebeurt er ja. uh, steeds op de slide wil je daar iets over vertellen? Ja, dit is, dit is nou, de, de, ik hoop dat de mensen het kunnen zien, want dit is duidelijk een slide van de voor coronatijd. Ja. <laughs> voor, voor de iets ouder onder ons, uh, ik uh, zit al 30 jaar in de band 24-7, uh, waarbij we de wereld uh, rondreizen en Ontzettend veel plaat hebben verkopen de ja. afgelopen 30 jaar. Wow. Maar, uh, Zolang sta ik dus al op, op een podium, mijn verhaal te vertellen als performer. Die liedjes van 2017 heb ik geschreven en ook dat is een verhaal op zich. En, en zo kom ik eigenlijk überhaupt aan, aan dat performen en aan die ervaring om om te gaan met stress op het moment dat je moet gaan, gaan, gaan performen en presenteren. En nu liggen hier een stapel, stapel boeken op tafel. Ja. Vertel mij, denk, hoe ben je nou van dat plaatje? Hier komen. Nou, eigenlijk, eigenlijk is het, is het, komt het ontzettend veel uh, met elkaar overeen. He, want, want een, net als wat ik zeg, als je een brain for speaking hebt, dan weet je je verhaal te brengen met alle energie en overtuiging die je hebt. He, voor elke spreker, voor, elke, voor iedereen die zo'n product promote, of zo'n liedje zingt, of een interview houdt, zal die presence moeten hebben. Dus zo'n verschil is dat niet. Of dat ik nou daar ga opdelen voor 10.000 of 15.000 mensen of een training doe of voor een uh, camera uh, staan praten waarbij we ook duizenden mensen bereiken. Nee, voor mij is dat niet heel erg veel verschil. Als je maar weet hoe je jezelf op dat punt brengt in die state of mind krijgt waardoor je gas kan geven en precies kan doen wat je heel erg graag wil. Want dat is, daar zit het hem in. Wat wil je? Wat is je intentie? En dan kan je daar naartoe werken anders dan word je continu verrast eigenlijk door het leven. door je eigen stress. Je ziet ook gewoon echt dat jij straalt, wat je praat is dus dat, wat je hier nu ziet, dat is wat ik op camera dus dat Oh, erg. maar ja. nou, nee, dat, dat geeft aan, want ik heb dat dus niet eens door. Hè, nee. Maar dat geeft aan hoe ik in mijn centrum zit als ik, ik hierover praat, omdat het echt heel erg mijn ding is. En dat is ook wat ik in het boek beschrijf dat, zoals je wil kunnen vlammen, zorg dan dat waar je over vertelt, dat het. Eigen is, hè? Want dan, dan komt het natuurlijk, komt het. en men voelt dat ook natuurlijk, zonder dat ze eigenlijk begrijpen waarom ze zo resoneren met je verhaal. Ja. ja, maar dat is wel, dat is voor heel veel mensen heel moeilijk, want jij hebt het over, het, hè, over je centrum. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen niet niet begrijpen wat hun centrum is. Dus het is prachtig natuurlijk als jij dat in jouw boeken ja. zo uh, benoemd ja. hebt. Ja, en, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar in mijn ogen. Uh, is het gewoon heel belangrijk om dan echt al als je heel jong bent ook mee te beginnen. Dus om als je heel jong bent die verbinding met jezelf uh, ja. te vinden. Ja. Ik bedoel, ik heb dat echt helemaal verloren nooit gevonden, hein, nooit gehad, uiteindelijk zeg maar, teruggevonden, en ja, dat is super jammer. weet je. Het ja. is echt hoe vroeger je begint met zulke soort uh, boeken en uh, nou ja, verbinding met jezelf te vinden. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. Dat is super Voor wat mensen je doet. die nou niet direct weten waar je het over hebt, als je dat in het centrum of je het over hebt. Of in het centrum van ja. jezelf. Kun, kun je een paar woorden een beschrijving geven van het centrum van jezelf? Wat is dat? Uh, het centrum van jezelf is inderdaad is, hè, is de verbinding met je hart. Uh, uiteindelijk uh, is wel de verbinding met je volledige lichaam en je geest dat wie je bent. Maar hè, het echte verbinding met je hart is wel iets wat je, als je dat kunt ervaren en uiteindelijk die energie die daardoor uit voorkomt en dat stralen, ja, dat uh, ja, als je dat begrijpt, dan is dat wel iets uh, wat ik iedereen wil ook. Ja. Okay. Ja. Nou, misschien moeten wij later ook nog even over de MBD praten. <laughs> ja, dat is Ja, Volgens mij, wil jij iets over de methodiek vertellen? Ja, nou, het is zo dat, dat zeg maar: uh, wat belangrijk is om te begrijpen, is, is wat er gebeurt op het moment dat je, dat je moeite hebt om te, om te performen. Heel vaak hebben we niet in de gaten wat er nou gebeurt. Heel vaak is het zo dat als je al denkt aan dat je moet gaan optreden, dan begin je al nerveus te worden. Hè? Je begint dan warm te krijgen. Ja, ja. Ik hoor het ontzettend vaak. Ik, ik coach heel veel performers, hyper uh, performers, skorters, artiesten. En wat je dan vaak merkt is dat zij eigenlijk zichzelf in stress denken. Ze visualiseren eigenlijk exact datgene waar ze zo bang voor zijn waardoor ze het eigenlijk min of meer creëren. Want het is een onbewuste opdracht die je eigenlijk bij je brein geeft en die voert dat gewoon simpel uit. En op het moment dat je dat proces begrijpt, en dat is waar ik ook ja. in Train Coach, als je begrijpt wat, wat je eigenlijk zelf doet met dat resultaat, dan kan je dat proces omdraaien. Dus het mechanisme blijkt hetzelfde, je brein doet hetzelfde, maar jouw input verander je, waardoor de output is dat je rustig bent. Ja. Want zo werkt ons brein. Hè? Uh, als jij heel stevig visualiseert dat je iets heel erg goed kan, dan raak je daar ervaring in. Net zoals dat je brein, zich voorbereidt als je visualiseert dat het mislukt. Ja. Want we kunnen het heel erg goed en het werkt ook veilig. Maar als je bewust bent van wat je eigenlijk doet, dan kan je het proces aansturen. He, en dan creëer je eigenlijk wat je heel graag wil en dan voel je je steeds meer in je centrum komen. Dat is een gevoel dat je niet uit hoeft te leggen, je voelt dat. Je staat er, je doet je dingen en je voelt je helemaal in front. Ja, een beetje de stress dan nog. Ja, maar dat, dat, ja, stress ja. is sowieso wel goed, zolang dat je niet uh, verkrampt. He, dus, dus het is heel belangrijk dat je alert bent en scherp bent, dat ook altijd als je een ding gaat doen. Maar je, je, het moet je wel dienen, ja. en niet beperken omdat je graag doet. Ik ben even benieuwd, Sharon. Ja, ik heb, ik heb al een vraag, uh, mensen uit Rida. Op het moment dat je op een gevolen in oud, wat kun je daar tegen doen? Ja, dat, dat is dus een hele goede vraag en dat is, dat is dus wat ik, als ik in mijn werk is dit de situatie die ik probeer te voorkomen. Het punt is namelijk, als je in stress bent, dan werkt je brein al anders. Je wordt overgenomen door je overlevingsmechanisme en je onderbewuste, die neemt je eigenlijk meer of meer over. Je gaat slechte beslissingen nemen, je vergeet dingen, je, alle luikjes die gaan dicht. En je, je brein wil eigenlijk dat je dekking gaat zoeken. Want dat is waar het voor is gebouwd. En ik probeer juist altijd ervoor te zorgen dat je in je voorbereiding naar je performance of naar je show. dat je daar al ervoor zorgt dat je het stressniveau laag houdt. Dan blijf je altijd, uh, blijf je infloten te terwijl je het aan het doen bent. Het mooiste wat er kan gebeuren. Want die, die strijd die je anders in het moment moet voeren, dat, dat uh, breekt je energie af. Dat is wat men voelt. Men wordt ongemakkelijk als ze dat zien en je hele boodschap gaat aan de mensen voorbij. Dus, dus in mijn, mijn advies is altijd, en daar heb ik ook de nadruk op in het ene Advies is, zorg ervoor dat je de juiste dingen doet waardoor je een plek aan het voorkomt. Dat je niet te strijden. Dan hou je het leuk voor jezelf. Dan hou je het heel leuk voor of. jezelf. Want het is heel erg leuk om te doen, ja. hey, als je je dingen weet te vinden. En het is, je vindt ook dat het echt je passie is om het te doen. En je voelt dat, dat je het gaaf vindt om te gaan doen. Ja, dan, dan is het heel erg leuk. Kan, kan ik je vertellen. Ik kan ik zeggen, daar kan ik je heel erg bij meenemen. Want dat heb ik ook altijd. Als je de camera aan het lopen en iemand vertelt over zijn of haar passie. Ja. Nou, dan, dan zit je gewoon achter de camera en je moet, je weet, je moet stil zijn, Want je links aan het praten en wil bijna helemaal mee aan lachen. Ja, ja, ja. Ja. Geweldig hoe dat gaat. Ja. Denk, je krijgt je zoveel voldoening van, en je wilt er blijven kijken, van hoe, oh, oh wat, wat dan, nog meer, nog meer, Zeker. Meer. En dan En jij denkt het ook op het podium, ja. dus als jij daar een beetje als een, ja. een, een soort, ja, een ijsbeer op en neer gaat lopen, denk ik dat heel snel Ja, maar dat ja. voelt men, dat voelt ja. men. Ja. Nee, en weet je wat, ook eens, kijk, op het moment dat je, als je, als je, zeg maar, je staat te performen en je voelt je goed en je kent je verhaal, dan, dan kan je ontzettend veel, uh, men pikt dan veel van je. Je, je. Ook als je een foutje maakt, ben je niet van slag. Want je weet wat je aan het doen bent en men voelt je zelfvertrouwen. Dus je kan rollen met mensen, zelfs in een training. Tijdens een live show raak je niet van slag, waardoor je afsluit. En, en uh, ja, dat, dat, dat is het meest geweldige wat er, wat, wat er bestaat. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi vind, is als mensen op het podium, hè, want je ziet natuurlijk dat de mensen wat jij zegt dan in strijd zijn met zichzelf. Ja, ja. Maar als ze dat ook benoemen, ja. dan denk je, ja weet je, iedereen kan dat hebben. En dan ja. hoe krachtig is het om dat te zeggen van, oh ik ben het even kwijt, ik moet even een beetje terug mezelf pakken, bijvoorbeeld. Ja, ja, en, ja hoe en, erg is het om dat gewoon te zeggen? We zijn gaat, allemaal mensen. Klopt, en maar je moet de, de, de, de, de power hebben om dat te durven ja. zeggen. Kijk en daarmee, ja. daarmee kan je dan terugkomen. Ja. Hè, en het publiek ziet dat ik meer dan eens ben ik echt onderuit gegaan op de binnen. Letterlijk en figuurlijk. Maar het is de vraag, oké, okay, hoe reageer je daarop en hoe reageert je publiek vervolgens dan weer op jou? Want dat is wat er gebeurt. Hè. Je publiek reageert altijd op jou. Hè, als jij krachtig bent in je energie, dan reageert je publiek op jouw energie. En als je dat niet bent, dan merkt het publiek dat en dan krijg je dat. Dat mensen uh, ja, of lastig doen, wegkijken en dat help je niet nee. in je zelfvertrouwen. Weet je? Nee, nee. dat ja, is. Lekker, ja? Ja. ja, nou, dat het ook wel het leuke is nu we veel meer naar online gaan. Op het podium vinden mensen dat toch heel vaak lastig om zich dan kwetsbaar op te stellen om dat dan te zeggen. En nu, sinds we online dingen doen, mag er gewoon veel meer. Uh, mogen mensen. Dus haken op, hun, op hun bek gaan, zeg maar. Ja. Dus dan is het veel makkelijker om je kwetsbaar op te stellen, hoeft ja. het allemaal minder perfect te zijn. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Hè? Want ik heb er dus echt geen probleem mee om voor een groep mensen te staan, maar ik vind dit echt breed spannend. En dan, en dan zeg ik dat maandag tegen Stacey ja. en dan denk ik: maar Ik vind het echt spannend. Dus ja. het is wel heel grappig dat je dat zegt, want uh, mensen gaan nu veel meer online. Maar, ja, ik denk dat het voor de ene spannender is om het live te doen dan voor de ja. andere spannender online. Ik, ik denk dat daar toch een verschil in zit. Dat zeker. Ik, ja. ik denk dat het voor niemand hetzelfde is. Sommige mensen vinden het makkelijker online en sommige offline. Ik denk voor iedereen heeft de eigen uitdaging hè, deze periode. Ja. Dus de mensen die online lastig vinden, ja, die kunnen er nu wat van leren en andersom. Ja, nou, ik kan je vertellen wat mijn probleem is. Als ik daar op een podium sta en om mensen te halen, mijn huis is weg. Online staat het onder. We ja. Gaan we weg? Nee. Dat is, dat is mijn ding. Dat is ook ja. een van de dingen die wij thuis heel erg hebben. Want kinderen willen bijvoorbeeld nu ook steeds meer zichzelf online laten zien. Hè? Dus we hadden altijd al dat kinderen YouTube-kanaals uh, wilden hebben. Nou, dat is echt een enorm strijd. Mam, jij hebt wel een YouTube-kanaal. Ja. <lacht> <lacht> en ik mag het niet. En nu hebben we dus. We uh, hebben één dochter die TikToks. En uh, mm. die zit al weken. Ik wil duizend volgers, want dan mag ik live. Mm. Maar onze dochter mag niet live. Want dat willen wij niet. Want ja, het staat online. Ja. Dus, dus dat, is denk ik, dat is denk ik wat mijn groot probleem is. Ja. Maar kijk, dan, dan heb je het al eigenlijk over, want dit, dit is eigenlijk wat er dus gebeurt. Wat, wat, jij, wat jij hebt, is dat je eigenlijk al zoiets hebt, want stel dat er uh, een video is die niet mooi is, dan staat die eeuwig online. Dus je, je hebt het eigenlijk over een situatie die nog niet is, nee. maar vervolgens word je er nu al keus van. Ja, maar. En dan, dat is, nee, dit is echt, dit is, dit is precies... Wat je, wat je in de praktijk, op het moment dat je rustiger wilt zijn dan moet je exact daarom draaien. Want op het moment dat je ervan overtuigd bent, dat je video's knallers worden, dan ben je heel relaxed en dan ben je blij dat het heel lang online staat. Snap je dus, het is, het, is, het is echt in de gaten hebben, wat doe ik nou waardoor ik me nerveus voel of waardoor ik uh, uh, zweetafvallen krijg of dichtklep een dichtklep kip. Wat doe ik? En je komt erachter dat het altijd te maken met onbewust het bedenken van het scenario waar je fysiek op reageert. Ja, ja. En, als je, en als je dat door hebt, dan draai je, dat is zoals met mensen redden, coach ik ze in het omdraaien, eigenlijk buigen de realiteit de goede kant op. Want zij buigen altijd de verkeerde kant op, maar we buigen alle twee. Ja, maar ik had geen idee wat dat mijn issue was, maar dat weten we dan nu Dankjewel Ja, ach, alsjeblieft. Als niet denkt, want dat is het ook. Zo wil ik iets meer vertellen over inderdaad de methodiek. Hè, hoe je dat, dat dan de, een slide zit daarbij. Dus ik hoop dat iemand, iemand dat kan zien. Welke slide? Dat is, uh, de, dat is, de, laatste, de, is laatste, de laatste, de laatste na drieën. Oh, ja. Ja, eigenlijk. Dus die kwam uh, met de, met de driehoekjes maar. Ja, eentje daarnaast, maar goed. Haar, dus. Ja, dat is, dat, is een, een, uh, dat is dit bijvoorbeeld. Ja, eentje een hiervoor. Die? Hiervoor, de wat. Ja, dit is belangrijk. Kijk, op het moment, ik heb een methodiek, dat heet trio W, drie W's. De eerste is, oké, okay, wat is nou eigenlijk mijn probleem? Ja, ik wil spreken, maar ik heb stress. Het lukt me niet, ik kom niet uit mijn woorden, ik voel me niet heel erg goed Belangrijk is dat je bewust wordt van, wat gebeurt er nou? Wat is mijn switch point? Wanneer vind ik het eng worden en tot wanneer gaat het goed? Want repeteren lukt vaak wel. Maar ga dan eens verder, ga dan repeteren met één toeschouwer en daarna met twee, daarna met vijf. Op een bepaald punt gaat het dus niet meer goed. En de vraag is: wat gebeurt er dan? Wat is het nou waardoor het misgaat? mind in het moment, hoe voel ik me? Performance groei. Raak bekend en bewust van jezelf hoe dat ermee omgaat. Die tweede is, is de waarom. Waarom gaat het daar mis? Daar kom je erachter dat het komt door hoe je denkt? Wat ik, wat ik zojuist al zei. Je gaat het switchpoint analyseren. Wat denk ik op het moment. Net voordat ik zo gestrest raak. Nou, daar moet je dan mee aan het werk. Dan krijg je dat je ziet dat de mind effect heeft op de body. Je voelt het direct je wat nerveuziger. Ligt je de keel. En dat heeft een impact op je performance. Of het nou is voor de camera. Of dat het nou live is. Dat is altijd. Heeft deze volgorde. En het volgende is waarmee lost je dit dan op. Zelfreflectie geeft je brein kennis. Je leert dan hoe je eigen brein werkt. En hoe je je eigen brein eigenlijk de verkeerde kant op stuurt, zonder dat je het in de gaten hebt. Als je dat doorhebt, dan krijg je breinleiderschap. Dat is iets waar ik in coach. Hoe geef je leiding aan ons besturingssysteem? Welke kant je ook op? Dat geef je die balans die je nodig hebt. Je buigt je realiteit bewust, wat we nu al jaren onbewust doen. Buig je dan bewust de goede kant op en je gaat gaan reageren op de situatie. Zoals die vraag werd net. Wat doe je als je in een blackout zit? Dan ga je reageren op wat er gebeurd is, ga je naar het creëren van een situatie waarin de blackout niet komt. En, coaching dus. dat is natuurlijk als je dat als begeleiding hebt, dan ga je een stuk uh, sneller en een stuk, uh, stuk harder. Ik ben zo blij dat jij zoiets oh, nou. oh, ik ben zo blij dat jij blij bent, heerlijk aan. Maar. maar dit is wat, ik dus, wat we dus in de praktijk doen, uh, hiermee. Het is heel belangrijk dat je er goed mee bezig bent, waardoor je die automatisme, Omdraait, daar krijg je namelijk nou de patronen. en dan wordt het hele relaxte, rustige gedrag wordt dan eigenlijk automatisch gedrag. Ik heb het nog niet gedaan gekregen. Nou, ik, zou, ik kan heb bijna niet meer terug als je het nu nee, zou vragen. Ik nee, nee, nee, nee, heb oh, nee. nog niet doorgenomen. maar staan er nog meer van, van dit soort uh, uh, schema's in? De... Ja, zeker, Hier de, in, in dit boek staan meer schema's. In de training die wij geven geven we ook de, de techniek van spreken. Maar hierin gaat het vooral over uh, uh, hoe kan je je besturingssysteem zodanig uh, instellen als het ware dat die je brengt van A uh, naar B naar waar je in wilt. Ik ben, ik ben Mas, ik een het, even benieuwd, dus waarom heb ik nog wat? Ja, zeker wat. Ik krijg er een bestemdage voor het woord, online stukje. Toen wordt het Face-to-Face connectie met mensen. Vanya, die heeft een vraag, wat is de kortste weg, niet de makkelijkste, om de onbewuste om te draaien om te dienen? Ja, nou, het is eigenlijk helemaal geen ingewikkelde vraag. Kijk, het is wat ik eigenlijk zei in, in de eerste weken, de bewustwording, wat, wat, wat doe je waardoor je in uitvoert wat het uitvoert. Want de opdracht geven we altijd zelf. We zijn al, alleen niet onze kracht van bewust. Die bewustwording daarvan, dat kan je uh, doen doordat je je switchpoint ontdekt, waar zit dat nou? Want dat ging net nog goed. Net voelde ik me helemaal in flow. En nu ben ik in één keer helemaal van slaap. What happened? Zo, zo kan je het spoor kan je het de pakken nemen en daar ga je mee werken. Dat draai je de andere kant op. Je hebt bijvoorbeeld in de gaten dat je visualiseert dat je niet uit je woorden komt. Ja, dan reageert je lichaam direct op. Terwijl als je dat aanpakt en weet van nee, ik, ik moet een andere opdracht geven, een ander scenario schetsen dan ik continu doe. Dan los je op die manier je eigen onzekerheid voor een heel groot deel op. Maar het gaat er vooral om dat je het blijft herhalen. Blijf herhalen. Blijf visualiseren. De goede kant op. Want je visualiseert altijd de andere kant op. En als je dat blijft doen, dan herschrijf je zelf je automatische piloot. Die werkt feilloos. Die voert ook feilloos uit wat het kent. En zolang als je niet nieuwe informatie geeft, dan zal het altijd de oude programma's blijven spelen. Dus van jou, ik zou ik zeggen, uh, ga daarmee aan het werk. Wees bewust van wat je doet. Waardoor je een effect krijgt en dat zit hier goed. Nou, ik eh heel erg bedankt ook voor de reactie. Ik hoor wel ja, dat die heel vast voor mij staat en wij het echo is. Geef het door? Dat <laughs> Tot zo. We blijven hier. Ja. We blijven hier. Ja. Ik neem na Ja. Ja. We ja. was ja. ja. Ja, ik geef aan dat dat niet te veel op is uh, op dit moment. Is niet te veel op is. Ja. Of iets halen praten dan. Ja, en, en dan. En dan moet je weten, ik weet niet of dat die camera er aan staat. Nou, uh, dan gaan we daar even. Hm. Mm -hmm. En dan moet je thuis weten dat er hier gewoon 1, 2, 3, 4, 5 man techniek zit. En uh, ik, ik ben echt enorm blij met dat ze er zijn. En zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest en die echo, prima. Die visualiseren we er gewoon mee. Die <laughs> ja. Weet je wat ik er nog wel over wilde zeggen en dat is dat, dat bijvoorbeeld op het moment dat je uh, uh, je, je, je performance wil doen of je wil iets opnemen en je raakt in stress, dan raak je eigenlijk min of meer, wat had het net, over het centrum, ja raakt bij jezelf vandaan. Je bent de connectie eigenlijk bij jezelf, van jezelf, die, die ben je dan eigenlijk kwijt. En als je, als je het op de juiste manier aandert sturen, dan blijf je die verbinding houden. Waardoor je die verbinding blijft houden met je publiek. Want als je die met jezelf kwijt bent, dan ben je dat contact ook met je publiek kwijt. Of de mensen waar je mee werkt, waar je mee coacht. Als coach of als begeleider of trainer moet je weten dat, dat als je het zelf niet goed in je vel voelt, dan is het heel moeilijk verbinden met anderen. Ja. En... Ja, maar dat, daar wil ik wel iets direct over vragen, maar meer ook om te kijken of dat jij dat hetzelfde ziet. Mm -hmm. Ik hoorde het wel tussen de regels door. maar voor mij is het echt uh, de connectie echt met je lichaam, dus ik weet niet of dat net voldoende naar voren kwam in dat antwoord, maar dat stukje wat je zegt dat je brein dan eigenlijk hè, reageert zeg maar, maar dat voel je in je lichaam, maar dat, dat omslagpuntje, dat is wat heel veel mensen natuurlijk niet voelen. Klopt. En daar zitten we uiteindelijk in, dat je die verbinding wil gaan maken zeg maar. Dus maar ik ga ervan uit dat jij dat in jouw boek omschrijft ja. en dat je dat ook in je coaching ja hebt. Ja, het, het is vaak zo dat we ons niet bewust zijn van, ja. van waar een bepaald gevoel vandaan komt. Vaak ja. voelen, we voelen ons uh, soms uh, onzeker worden of, ja. of, of uh, opgejaagd of gestrest zonder dat we in de gaten hebben dat er ja. vaak een, een, een onbewuste gedachte aan vooraf gegaan is. En als ja. we die link inzien, als je dat inziet doordat je oplet, ja, dan kan je dat meer, meer sturen als het ware. En dan, dan, dan kan je instantly, in het moment, kan je dan, uh, het gevoel loslaten. Dan kan je rustiger worden. Uh, net zo goed als dat je in het moment jezelf steeds gestrester kan maken. Want dat kunnen wij als mensen. Ja. We zijn zo intelligent dat we helemaal geen stress nodig hebben om het te creëren. Want we denken gewoon aan stress situaties ja. en ons lichaam reageert daar gewoon op. Omdat het brein niet in de gaten heeft dat het een visualisatie is. En, uh, dus ja, dat ben ik wel mee eens. Ja, ja, ja. Maar zit hem de uitdaging niet vooral in uh, mensen bewust maken om een verbinding te krijgen met hun lichaam? Tenminste, dat is, dat is mijn idee, dat dat vooral de uitdaging is. Ja, ja, zeker, zeker. Maar het, het punt is dat je vaak natuurlijk bij, je, bij je lichaam vandaan gaat ja. door een bepaalde soort angst of stress. Ja. Dan, dan krijg je die afstand. Dus op het moment dat je dat oplost, dan, dan kom je al dichter bij, bij jezelf, ja. naar jezelf toe. Je passie voel je bijvoorbeeld ook dan aan. Vaak ik je, ja, wat is passie nou, hoor oh, je? Ja. Wat mijn passie is? Ja. Nou, passie is continu eigenlijk op zoek naar jouzelf. Die zoekt jou, hè, maar wij hebben geleerd bij een ander om ons ervan af te sluiten. Dus als open staat voor meer, dan dient het zich aan en dan voel je dat. Het moet je echt niet verteld worden. Nee, het is ook het verschil van, van de, de, die stress. Ik merk wel, als ik dan me met mezelf vertrek, die stress ontstaat bij mij, want ik wil het goed doen voor iedereen bijvoorbeeld. Of, zou jij daarvan mijn mij Of wat jij ja, ja. ik, ik leg een druk op me waardoor ik die stress krijg. En dan zie je ook bij de camera, ja, dan gaat die camera, die is zometeen leeg. Je hebt gewoon batterijen. Maar in dit maar je ja, bedenkt, precies, je creëert ja. het alweer en je krijgt stress. En om dan dat weer af te nemen zeg je, oké, okay, weet je, die camera loopt ik geef jou de regie. Als het niet gaat zeg je gewoon stop of wat dan ook doe hem uit. Nou, dan komt er een hele hoop rust. Oh, dus ik mag bepalen wanneer de camera uitgaat. Kijk, ik noem maar iets. Mm. En ik merk uh, als je mensen hun eigen regie, dan laat ze dat prestatiegericht van ik moet het maar goed doen, dat, dat, dat, dat vervalt een beetje. Althans dat merk ik bij mezelf en bij de mensen die ik al voor de camera heb gehad. Of de vergelijking. Daar geeft ook een hele hoop stress. Van. Ja, maar die doet het altijd zo. Ja, maar die zit ook wel elke dag voor een camera, ja, maar die doet het maar één keer in gelijk. Ja, sommigen hebben het, sommige niet. En het is echt niet erg om iets opnieuw te doen. Daar denk je van. Oefening baart kunst, toch? Ja. ja, maar dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Ja, natuurlijk. De, ja, ja. de kleine stapjes die klein worden gezien, zijn eigenlijk gigantische stappen voor jezelf. Dat bedoel ik. Maar niet. mensen zijn gewoon heel bang om iets verkeerd te doen, ja, maar natuurlijk. dat is natuurlijk niet in het nu. Dat komt natuurlijk allemaal uit. hun. Ja, hè, in hun ja. eigen leven zeg maar. Dus het is heel makkelijk om te zeggen dat het zomaar om te draaien is. Maar nee, het maar, is maar, nee, maar dat is het zeker niet. Het is alleen wel zo dat, dat nu natuurlijk een heel groot deel van ondernemers daarmee geconfronteerd worden ja. omdat ze een stap buiten hun comfortzone moeten gaan zetten. Ja. Ik ken zoveel ondernemers die zichzelf eigen kansen onthouden omdat ze die stap niet willen zetten om online te gaan. Terwijl, terwijl de wereld heeft hun content nodig, we hebben het nodig om die wereld sterker te maken en weer, weer dat we met z'n allen als collectief staan en daarom stimuleer ik juist mensen om, om leren om te gaan met zichzelf waardoor je je verhaal kan, gaan, kan vertellen ja. en, en ik vind het zonde als dat niet gebeurt daarom help ik vanuit passie uh, om, om te zorgen dat we met z'n allen toch onze mensen weten te bereiken want ja. We hebben, we hebben hulp nodig. Je ziet het om ons heen de afgelopen, zeker de afgelopen acht maanden. Het ja, is dus drukker dan ooit voor ja. mensen, zo coaches, zoals ons. En, en uh, ja, laten we dat vooral blijven doen en niet onszelf blijven sluiten. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. We zijn bijna zijn onze tijd heen, maar we hebben de techniek gegeven, zo Zo, heb jij nog een laatste vraag? Uh, uh, vraag. Ik heb uh, uh, uh, uh, wel. Uh, Opmerkingen als, uh, Opmerking als uh, stress en scherp zijn. Stress en dus scherp zijn. Te en niet, te beperken. Mooie en niet beperken. Mooie uitspraken. Mooie uitspraken. Uh, Nicole. Super, uh, dankjewel Nicole. Uh, even, kijken. Uh, Nicole. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, dus uh, van, uh, dus uh, van Maarten, dus heel dus erg in het ja, moment zitten. In het moment zitten. In het moment zitten. In ja, het hebt gezegd, dan willen mensen horen. Mensen kijken Maar het is vooral eigenlijk herkenbaar. Het is vooral eigenlijk herkenbaar. een eigen fase eigen fase zit. is dus heel, heel erg herkenbaar. En, heel erg, herkenbaar dat dat we vandaag voor, Vandaag horen dat is wel heel erg dat deze manier om langs dat je weet, toch even weer aan te scherpen. ja, ja dat is, dat is ja dat is sowieso dankjewel. dat is sowieso heel erg belangrijk dat dat je dat zeg ik ook, dat je veel dingen herhaalt, hè, waardoor je niet in die in je comfortzone blijft zitten, maar waardoor je dus blijft groeien. en uh, dat is ook wat wij doen in onze, in onze de trainingen die wij die wij, die wij geven, die wij ook de komende maanden gaan geven. Er komen nieuwe online en onlive trainingen in Brain for Speaking. Uh, Doe ik ook samen met collega Ronald Schouten. Uh, waar we echt hele gave Brain for Speaking trainingen geven. Is zit ook te kijken trouwens? Oh, echt? Ja, ja je zit ook te kijken. Nou, dat is hartstikke <laughs> ja, dat is zeker leuk. <laughs> ja, en ja. We moeten helaas afronden. Okay. Uh, ik wil jullie al heel erg bedanken voor je input. En, uh, ik zou het leuk vinden om even met jullie na te praten. Voor de mensen thuis, staat die aan. Voor de mensen thuis, goed om te weten: volgende week dinsdag, 3 november, om 4 uur, is er een Q&A gepland met Stacy via een Zoomverbinding. Uh, Degenen die zijn ingelogd via Eventbrite krijgen daarvoor een, een link thuis. Je kunt graag even aanmelden, dan regelen we met de techniek dat dat klopt. Oh, deze. Sorry mannen, ja. <laughs> Er staat er met drie mannen Dat gaat ook wel Ja precies. precies. Ja. Um, dus, uh, uh, maar zullen we zullen de, de link voor de Q&A zullen we ook nog delen op social media. Dus dat komt, uh, komt jullie kant op. Um, ja, Stacy. Dankjewel dat je mijn eerste was in, in dit verhaal hier. Ja, graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. Ik vond het erg leuk dat jullie ook ontmoet hebben en met jullie in gesprek. En fantastisch dat je, dat je meedoet aan ons, uh, ons project. En uh, we, we zien enorm uit naar het festival waar op 9 april. Ik ook. Waar jij, waar jij ook een, uh, een grote deel in, uh, ja. in gaat opnemen. Leuk. Um, dankjewel Sharon. Ja, nee. ja, ja dan, dan bedankt vandaag. Bedankt vandaag. En uh, bedankt voor het kijken. En dan gaan we nu afronden, want we moeten ons volgende aan klaarmaken voor de volgende spreker en tafelgasten. Uh, tot over een klein kwartiertje.